In deze tutorial zullen we tonen hoe je met Zoom kunt werken, een, wanneer je synchroon wilt werken. Ikzelf, hier, ben de host, dus de docent als het ware. En ik heb dus de controle over de Zoom-sessie. En aan de linkerkant, waar de afbeelding staat van mijn hand, dat is de gast. Die kan eigenlijk de plaatsen nemen van een cursist of van een cliënt. Eerst en vooral, met de knop Mute kan je zowel als host als als gast je microfoon uitschakelen door er simpelweg eenmaal op te klikken. Door er terug op te klikken kan je terug je volume horen. Daarnaast doen we hetzelfde met de knop Stop video, om eigenlijk je camera tijdelijk te gaan uitschakelen. Ja. Als de camera terug aanstaat, dan kan je ook kiezen om een andere achtergrond te gebruiken. Dit doe je door te drukken op het omgekeerde pijltje naast stop video en choose virtual background. En dan kan je eventueel een andere achtergrond gaan instellen. Dat kan heel handig zijn wanneer je van plan bent om te werken via Zoom vanuit een thuissituatie. Je wil niet zien wat, de mensen, wat er allemaal achter je gebeurt. Ja? Ik zal nu eventjes die virtuele achtergrond terug uitschakelen. Terug op non-plaatsen. Ja. Met de knop security kan je eigenlijk als host je ja, meeting gaan sluiten. Log meeting. Dit zal ervoor zorgen dat er vanaf nu niemand anders meer kan toetreden tot die meeting. Ja. Met de knop manage Participants zien we dus het aantal deelnemers. Wat handig is als host, zeker als je met veel deelnemers bent in een sessie, is, is dat iedereen de microfoon uitschakelt. Om te vermijden ja, dat bepaalde mensen dit niet doen, dan kan je dat zelf doen als host door hier te klikken op de knop Mute All. En je bevestig je door op Yes te klikken. Dan ga je zien dat eigenlijk de microfoons van iedereen uitgeschakeld zijn, behalve van jezelf. Ja, door te klikken terug op Manage Participants en Unmute All zal eigenlijk terug iedereen de microfoon werken en kan terug iedereen vragen stellen. Met de knop Chat ja, opent zich een chatvenster en kan je berichtjes sturen naar iedereen die aanwezig is in, het chatvenster, in de Zoom-sessie. Wanneer er meerdere mensen aanwezig zijn en je wil bijvoorbeeld aan één iemand specifiek een chatberichtje sturen, dan kan je hier naast toe in plaats van everyone, de specifieke persoon gaan kiezen. Je ziet dat is nu privately. Dan ga je nu enkel en alleen een chatberichtje sturen naar die ene persoon. En dan kan enkel die ene persoon dat chatberichtje lezen. Ja? Als ik het terugplaats op everyone, naar iedereen, dan kan ik dit ook gebruiken om met de knop file een bestand door te sturen bijvoorbeeld naar iedereen... Ja, die aanwezig is in de chat. Ja, dus met de knop chat kan je berichten sturen naar al jouw deelnemers, of hier naar één specifieke deelnemer. En wanneer je kiest voor al jouw deelnemers, kan je met de knop file bestandjes doorsturen. Met de knop record kan je ervoor kiezen om je volledige sessie te gaan opnemen. Je kan kiezen om dat te gaan bewaren daarna op je computer... On this computer, oftewel to the cloud. To the cloud, dan zal dat bewaard worden binnen Zoom zelf. Ja? Um, het is qua GDPR belangrijk dat je de mensen voor op voorhand verwittigt dat de Zoom-sessie wordt opgenomen. Mensen die dan bijvoorbeeld zeker niet in beeld willen komen, die kunnen dan hun camera uitschakelen, eventueel ook hun microfoon uitschakelen. Ja? Eenmaal dat je, als we kiezen hier nu record on cloud, dan ga je zien hier, rechtsbovenaan, dat we bezig zijn aan het opnemen. Tijdens de Zoom-sessie kan je er alle tijden op de pauzeknop drukken. Ja? En wanneer je klikt terug op Play, dan zal er opnieuw beginnen worden met uh, opnemen. Ja? Door te klikken op de knop Stop, stop je de volledige opname. Ja? En eenmaal de volledige opname gestopt is, dan zal die op de achtergrond verwerkt worden... En zal je na een tijdje zien dat die oftewel bewaard is in de cloud, als je die optie gekozen hebt, oftewel bewaard wordt op je computer in een map van Zoom, als je die optie gekozen hebt. Met de knop reactions ja, kan je vragen aan je deelnemers, zeker wanneer de microfoons uitgeschakeld zijn, om de duim op te steken als ze akkoord gaan met iets, ja, om eventueel ook het handje te, uh, in de lucht te steken als ze bijvoorbeeld iets willen vragen. Dan hebben we de knop Share Screen. De knop Share Screen dient eigenlijk om jouw scherm te gaan delen, of bepaalde stukken van je scherm te gaan delen, met de deelnemers. Wanneer ik klik op de knop Share Screen, dan krijg ik een venster te zien, waar ik een overzicht krijg van alle vensters die nu momenteel op mijn computer openstaan. Ja. Ik ga eens kiezen voor dit documentje, en ik klik op de knop Share. Dan ga je zien dat nu iedereen... Ja, alle deelnemers dit scherm van mij kunnen zien. Ja. Hier aan de rechterkant kan ik nog altijd kiezen, ja, wil ik enkel maar de spreken in het beeld hebben, door op deze knop te drukken, of wil ik meerdere deelnemers zien. Pas op, eenmaal dat je het scherm deelt, kan je maar vier deelnemers zien. En dan kan je nog altijd met het pijltje scrollen om andere deelnemers te zien. Ja. Dus hier ben ik nu mijn scherm aan het delen. Ja. Zowel ik als host, maar ook de deelnemers... Ja kunnen dan klikken op de knop Annotatie. Met de knop Annotatie kan je met de knop Tekst ergens klikken. Duid aan bijvoorbeeld. En een willekeurige tekst gaan intypen. Met de knop Draw kan je kiezen om bepaalde tekeningen te tekenen of pijlen. Dus ik kies hier nu bijvoorbeeld deze lijn. Ik kan nog via, gaan kiezen via de knop Format welke kleur die lijn moet hebben. En dan kan ik bepaalde zaken gaan omcirkelen. Dus ik kan dat doen, maar ook de deelnemers kunnen dit doen. Ja? Je kan bijvoorbeeld vragen op die manier, toon hey, uh, alle woorden die te maken hebben met een huis, dat ze die bijvoorbeeld moeten omcirkelen. En dan kan je dit bijvoorbeeld verbeteren met de knop stamp. Stamp is een knop om stempels te plaatsen. Met het vinkje bijvoorbeeld kan je gaan aanduiden of ze iets goed gedaan hebben. Ja? Of bijvoorbeeld met het kruisje kan je gaan aanduiden of ze iets hebben. Fout gedaan. Met de knop Spot Highlight kan je eigenlijk iets gaan duidelijk maken, ja? iets in de aandacht brengen, maar ook met een pijl kan je iets bepaald aandacht gaan vestigen. Met de knop Erase kan je bepaalde stukken weer uit gaan hummen. Ja? De knop Format gebruik je dus inderdaad kleuren in te stellen, de dikte van je lijnen in te stellen, als je wenst de tekst te gebruiken, de VET cursief en het lettertype. Met de knop undo kan je de laatste handeling terug ongedaan maken. Je kan altijd met de knop save een screenshot nemen van je scherm. Het is niet het bestand zelf, maar werkelijk een foto, een screenshot. Ja? En die wordt dan bewaard ook op je computer in de map. Gezogen. En met de knop clear kan je dus weer al die annotaties gaan wissen. Je kan kiezen alleen om je eigen annotaties weg te doen, of alleen deze van de kijkers. Ja? Kies je voor Clear All, dan heb je terug een leeg blad. Ja. Met de knop Stop Sharing stop je met je scherm te delen. Ja? Dus je kan je scherm delen ja? met een bepaald document, maar wat ook handig is, je kan ook een soort whiteboard gaan delen. Dus als ik terugklik op de knop Share Screen, kan ik kiezen voor Whiteboard en Share... En nu krijg ik gewoon een whiteboard, terug met die knop annotatie, ja, waar zowel jij als host, als de gasten kunnen tekst intypen. Waar zij kunnen lijnen trekken, pijlen tekenen, waar zij kunnen iets stempelen, met de spotlight gaan werken, enzovoort. Ja. Wanneer ik dit balkje sluit en ik klik weer op stop share, ja... Dan zie ik terug weer alle deelnemers, ja. En natuurlijk is wat op het whiteboard staat dan op dit moment weg. Als ik nu eens klik op de knop share en ik kies hier om dit scherm te delen, dat is een YouTube-filmpje. Wanneer je kiest om een YouTube-filmpje te delen, te sharen met je deelnemers, en je gaat het gaan afspelen, ja. Dan zal jij wel het geluid horen, maar zullen eigenlijk die deelnemers dit niet horen, ja. Om ervoor te zorgen dat zij wel dit geluid kunnen horen, moet je klikken op de knop More en kiezen voor Share Computer Sound. Okay? En wanneer je nu klikt op de knop Play, dan zal jij het geluid horen, ja? maar zullen ook de deelnemers het geluid horen. Zo, ik denk dat ik jullie toch wegwijs gemaakt heb in het een en het ander van een Zoom-sessie. En ik hoop uh, jullie hierbij uh, te kunnen helpen om verdere stappen te opnemen. Daar.